Soms wil je ook even niet bereikbaar zijn. Ook dat is geen probleem. Met de openingstijden van Voice is dat zo geregeld. Zo kan je lekker van de vrijdagmiddagborrel genieten zonder gestoord te worden. Aanstaande vrijdag 19 augustus willen we graag met de vrijdagmiddagborrel. Gaan we even kijken of we daar een openingstijdengroep aan kunnen hangen. Er is al een openingstijdengroep feestdagen, vrijdagmiddagborrel en uitzonderingen. Even kijken wat daarin staat. Zoals je ziet staan de kerstdagen hier al ingevuld. En dan willen we aanstaande vrijdag willen we er ook aan toevoegen. Klikken we op het plusje om een nieuwe tijdsgroep toe te voegen. Het gaat plaatsvinden op een vrijdag. En dat doen we vanaf vier uur middags. Nou, en dat duurt ongeveer tot en met half 6. aanstaande vrijdag is het 19 augustus. Augustus. En dan is de tijdsgroep toegevoegd. Om te kijken of die ook actief is in een van de belplannen, ga je naar belplannen toe, selecteer je je telefoonnummer waar het om gaat. In dit geval is dat het hoofdnummer van altijd gelijk advocaten. En dan zie je dat de openingstijden, feestdagen, vrijdagmiddagbol en uitzonderingen helemaal vooraan in het belplan staan. Wanneer die daar voldoet, hoort de beller de voicemail. Ik kan door op het... Driehoekje aan de rechterkant te klikken, kan je, nog kieken, kan je nog controleren of de openingstijden echt goed staan. En daar zie je ook vrijdag 19 augustus van 4 tot half 6 in staan. Dus op het moment dat de beller belt tussen 4 en half 6 aanstaande vrijdag, dan het de bellen direct de voicemail.